Toch hier, ik ga even checken. Ik ben nog niet kaal. Nee, ik het. Ja. Maar we gaan het hebben over kaalheid en haarverlies. Wat, ja. wat is het? Ja, nou ja, goed, het is, er zijn heel veel soorten kaalheid. Dat is een beetje, dat gaan we niet al helemaal uit, uitleggen, want dan ja. kunnen we echt een uur praten. Uh, maar het is uh, ja, wat, wat veel vrouwen ook hebben en veel mannen natuurlijk, gewoon het. Uh, verlies van haar. Ik kan er me niks bij voorstellen. Nee, nee. <laughs> maar wat kunnen die mensen doen? Wat zijn de ja. mogelijkheden? Nou, er zijn natuurlijk uh, best veel mogelijkheden en wij doen een gedeelte uh, van het spectrum wat mogelijk ja. is. Uh, en wij gebruiken daarvoor de uh, twee, twee behandelingen. Ja. Dat is de XOR uh, en uh, of de PRP. En wat doen die? Ja. Wat zij doen is, zij zorgen er niet voor dat iemand die al helemaal kaal is, dat er dan weer een volle bos, bos met haar komt. <laughs> okay. Dus dat is een absolute verwachting die ik absoluut niet wil stellen met dit, met dit filmpje. Wat reëel is, is, het ja. is bij dit soort behandelingen, is bij beginnende kaalheid, waarin mensen dat het echt dunner wordt, kan je met deze behandeling kan je weer de haarvollikels. Die eigenlijk een beetje beginnen weg te kwijnen. Ja. Die kan je weer stimuleren om weer dikkere haren. Of als het net ze gestopt zijn met het geven van haar, of geven ja, haar, okay. haar ja. om weer uh, die te activeren. activeren. Oké, okay. ja. En dat doen allebei de behandelingen? doen allebei de behandelingen. Uh, het is natuurlijk altijd zo van, goh, welke is dan het beste? Ja? Uh, ze werken allebei even goed, maar ik denk dat het toch zoiets is. Maar soms werkt bij de ene die behandeling goed en soms werkt bij de ander... Die behandeling goed. Ja. Dus dat is afhankelijk. Uh, wat, uh, maar ik neem aan dat jij dat uh, controleert precies, en jij besluit precies. van wat, wat, wat we gaan uh, doen. Ja. Oké, okay, duidelijk. En wat kunnen die mensen verwachten? Je hebt al verteld, hè, er komt geen hele grote boshaar. Maar wat? Nee, zeker. Het is een beetje. Hoe, hoe, ik moet het inschatten van uh, per, uh, per keer van god, wat is nou uh, te realiseren? Ja. Ik kijk naar bepaalde elementen, hoe die haren eruit zien. Uh, daar kijk ik naar. En uh, ja, weet je. Ik kijk wat mij wel opvalt is dat toch de meeste, ongeveer 70 tot 80 procent van de mensen toch zeggen nou, het is toch wel het waard geweest om die behandeling uit te voeren. Te ja. ja. En uh, ja, nou, dat is natuurlijk geweldig. Oké, okay, heel mooi. Uh, wil je hier nog iets over toevoegen? Zijn we, is er nog iets belangrijks over? Um... Nee, nou ja, wat wel misschien even in de samenvatting benadrukt worden is, is dat dit een, een, een, een middel is waarmee we het kunnen verbeteren. Maar de ja. verwachtingen zal ik ook altijd in het, uh, het, ja, ja. het uh, consultgesprek toch wel iets... Ja, ik, ik ga mensen nooit beloven dat ze een volle, volle bos, bos met haar, haar krijgen. krijgen. En als ik denk dat dat niet gaat, dan zal ik ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een haartransplantatie. Ja, Oké, okay, dat, ja. uh, dat is duidelijk. Ja. Ja. Dan uh, ga ik nu over tot de samenvatting. Want het kan zomaar zijn dat je last krijgt van dunner haar of haaruitval. En dan kan je bij Rogier terecht voor twee verschillende behandelingen. En die focussen eigenlijk allebei op het moment als uh, de haren niet meer volledig groeien of uh, heel dun worden. Hè, dat dat wordt behandeld, maar wel met een kanttekening dat, uh, dat het wel per persoon wordt bekeken. Want het kan dus zijn dat het gewoon, ja, dat het eigenlijk al in een te ver stadium is, zeg En dan en wordt afwijzen. je doorverwezen. Precies. Ja. En geen volle bos haar, maar in ieder geval wel een grote verbetering.